Wat vindt u nu van dat die prijzen zo hoog zijn, want uh, ja, Ga, gaat u daar nou rekening mee houden als u boodschappen doet? Uh, ja, je kunt het merken, dat is inderdaad een feit. Ik zelf niet, maar uh, gelukkig ben ik in de omstandigheid dat ik dat niet hoef. Ja, we kijken meer naar aanbiedingen. Ja, gewoon schandalig. Schandalig? Ja. Als ik eerst een brood voor 1,09 euro betaal, dan moet ik 1,26 euro betalen. Ja. Een halve broodje, hè? Ja. Dus dat is dan gewoon een schandalig. Ja. Nee. Erg hè? Nee. Nee? Nee. Ik ga daar gewoon asperges kopen. Ja, nou dat ik mijn vrouw ook over de boodschappen doe, dan heb ik het gevoel dat het niet zoveel kost. En dan kijk ik wel eens op de onderste plank, maar als ik iets nodig heb, ja dan neem ik het. Helaas. Maar gaat u andere winkels bezoeken? Gaat u op de folders letten? Wat doet u? Nee. nee. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar niet te veel naar nee. kijk. Ik niet, nee. nee. Gelukkig hoef ik dat niet te doen. Uh... Maar uh, ja, dat zal vast wel gebeuren. Nee, ik ja. ga niet naar een andere winkel. Nee. Ja. ja? Ja? Zoals? Nou, wat, wat... Ik, ik woon boven de Jumbo. Ja? Ja, en ik ga nou naar de Aldi en naar de Lidl. Ga ik boodschappen doen? Nee. Nee. nee. nee. Erg, hè? Nee hoor, dat is niet erg. Nee. Maar dan heb ik wel een leuke leven door. Ja, dat laat ik mijn vrouw doen, daar heb ik geen tijd voor. Ik ben okay. me nog te druk bezig. Ja? Ja. ja. Ik heb een wanneer lieve vrouwen die, die, die kijkt naar de fonds, maar dan kijk Oh, die oh. doet dat wel nu? Ja, dat hoop ik wel helemaal maar anders komt het beeld ook niet meer uit, hè? Ja, ik zeg eerlijk, ik kijk eens naar de onderste plank, maar als ik iets nodig heb, dan pak ik het gewoon. Ja. Tot nog toe mag ik niet klagen. Dus ja. Zijn er ook producten die je niet meer koopt? Nee, we kopen alles wel. Ja, Gelukkig wel. kan dat nog. Okay. Maar wel soms minder. minder. We zijn er wat zuiniger mee. Ja, ja. toch? Maar hoe, hoe, hoe doet u dat? Gaat u dan minder kopen of koopt u andere producten dan of aanbiedingen? A, a, ja, aanbiedingen. Hè. Ja. En dan eventueel ja, goed, ja, wat er dan goedkoop is. is wat exact. moeten we eraan doen? Nou, helemaal niks. Je kunt er niks aan ja. doen, want de inflatie is gewoon zo hoog. Wat kunnen we eraan doen? Ja, of de regering mag jagen, maar ja, dan schiet hij ook niks meer op. Dan nee.